Afgelopen vrijdag heeft de Hoge Raad uitspraak gedaan over platformaansprakelijkheid en de verhouding tussen de auteursrechtsrichtlijn en de richtlijn elektronische handel. NSE exporteert Usenet, een online platform voor het uitwisselen van berichten. De berichten op Usenet worden door middel van software opgeknipt en gecodeerd verzonden. De ontvangers van de berichten kunnen deze zogeheten binaries op hun beurt met speciale software weer omzetten tot het oorspronkelijke databestand. Die berichten kunnen ook auteursrechtelijk beschermde gegevens bevatten, zoals afbeeldingen, geluid of video's. De speciale software voor het omzetten van de berichten was gratis op het internet verkrijgbaar, maar werd niet door NSA ontwikkeld of aangeboden. Stichting Brein voert onder meer een verklaring voor recht dat NSE inbreuk maakt op de auteursrechten en naburige rechten van de bij haar aangesloten rechthebbenden. In cassatie gaat het onder meer over de vrijstelling voor aansprakelijkheid van platformaanbieders, zoals geregeld in artikel 196c, lid 4 van Boek 6bw. De aanbieder van de informatiedienst bestaat uit een op verzoek opslaan van informatie van derden, een hostingdienst is onder bepaalde voorwaarden niet aansprakelijk voor die opgeslagen informatie. Vereist is dat de aanbieder niet weet of redelijkerwijs behoort te weten van de activiteiten of informatie met een onrechtmatig karakter. Ook moet de aanbieder, zodra hij dat redelijkerwijs behoort te weten, prompt de informatie verwijderen of de toegang daartoe onmogelijk maken. Deze vrijstelling voor aanbieders van hostingdiensten is gebaseerd op artikel 14 lid 1 van de richtlijn elektronische handel. De Hoge Raad richt zich in deze uitspraak naar een recente uitspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie in de zaken tegen YouTube en Sciando. In Cassatie betoogt Brein dat een aanbieder van een hostingdienst geen aanspraak kan maken op de vrijstelling als hij een mededeling aan het publiek verricht en daarmee inbreuk maakt op een auteursrecht, zoals bedoeld in artikel 3 lid 1 van de auteursrechtrichtlijn. Dat is juist volgens de Hoge Raad. Als een platform zelf een mededeling doet aan het publiek, kan hij geen beroep doen op de vrijstelling van artikel 14 lid 1 van de richtlijn elektronische handel. Dit volgt uit het arrest van het Hof van Justitie in de zaken tegen YouTube en Ciando. De exploitant stelt in dat geval namelijk niet alleen zijn platform ter beschikking, maar draagt er ook aan bij dat het publiek in strijd met het auteursrecht toegang wordt gegeven tot beschermde content. Hij speelt dan geen neutrale rol. Toch kunnen de klachten niet tot cassatie leiden. Uit de vaststelling van het Hof blijkt namelijk dat NEC met haar hostingdienst geen mededeling aan publiek deed. NSE had niet wel overwogen en actief ervoor gezorgd dat haar gebruikers toegang kregen tot het beschermde werk. Het Hof had namelijk vastgesteld dat Usenet een louter technisch, automatisch en passief karakter had en NSE ook voorafgaand en tijdens het bewaren van de informatie geen actieve invloed had op de inhoud daarvan. Ook had NSE volgens het Hof voldoende maatregelen genomen ter bestrijding van auteursrecht